Ik wil graag iets vertellen over uh, hoe ik uh, bij Laura terechtgekomen ben en uh, wat ik uh, ervaar in het programma. Ik had eigenlijk heel veel klanten, maar ik verdiende eigenlijk heel, heel weinig. Want ik vroeg echt belachelijk, echt belachelijk lage prijzen. Ik, ik durf nu eigenlijk zo bijna niet meer zeggen uh, wat ik toen vroeg, zo, hè, maar ik kan dan toch nog zeggen, ik vroeg 50 euro per uur. En ik wou ook niet zo van s morgens 8 uur tot s avonds 8 uur werken, dus ik werkte zo, hè, redelijke uren. Hè, en ik wou ook niet zo heel de hele tijd zo één op één werken, dus ik, ik verdien echt heel weinig. Ah ja, ik gaf ook nog workshops, dat was 105 euro per dag. Hè. Dus dat was echt, je kunt daar niet van leven. Ik denk dat ik, ik, heb, ik heb het nog nagekeken, de, de jaren voordat ik bij Laura kwam, uh, was mijn omzet zo 25.000 euro per jaar. Daar kun je niet van leven, daar kun je ook geen pensioen en zo van opbouwen. Dat gaat echt niet. En het, het tweede iets wat, dat echt, wat ik echt begon te merken en waar ik me van begon afvragen wat is hier aan de hand, was... Mijn klanten waren altijd heel tevreden. Hè? Oh, je hebt zoveel geleerd, zoveel inzichten. Maar ze zetten geen stappen. En ik dacht, hé, hey, maar daar, daar klopt iets niet, hè? Want ze waren echt, echt super en het was altijd heel goed. Maar dan, dan, ging ze, dan kwamen ze nog eens voor een sessie, en dan kwamen ze nog eens voor een sessie, kwamen ze nog eens voor een sessie. Maar acties, dat kwam dan niet. En toen volgde ik een event bij Laura via de, via de livestream. Dus ik zat zo thuis achter mijn computer. En toen zei Laura, ah ja, maar mensen moeten investeren, een hoge prijs betalen. En dan gaan ze stappen zetten. En ik dacht, yeah, right. Als ik goed genoeg coach, dan gaan die toch stappen zetten. Hè? Maar Laura zei dat dan nog eens en ik dacht, uh, misschien dan toch. Dus dat begon, dat bleef zo hangen. Hè? En tegen het einde van dat event zat ik echt letterlijk te wenen achter mijn computer. Dat ik dacht, hier moet echt iets veranderen, hè? want als je zo hard werkt en je verdient geen geld, dat kan niet blijven duren, dat kan echt niet blijven duren. En toen ben ik in het programma gestapt. En het interessante was dat ik zelf ook direct stappen begon te zetten. In plaats van zelf uit te stellen en te denken, ik ga daar wel eens ooit iets mee doen, want het is wel interessant, maar die toepassing komt dan wel. ben ik zelf ook echt stappen gaan zetten. En van een omzet van 25.000 per jaar zit ik nu, dit jaar zit ik nu aan, aan 70.000 tot nu. Maar het interessante was ook, ik gaf dan eigenlijk bijna dezelfde inhoud in mijn programma's. En opeens begonnen mijn klanten ook allemaal stappen te zetten. Ik had een workshop gedaan van twee dagen. en De ene klant die wou een boek schrijven en hups, die had jaren uitgesteld en opeens had hij al een artikel gestuurd naar de krant. En een andere klant die had het sociaal heel moeilijk en hup, die was al lid geworden van de oude raad. En ik moest zo bijna niks doen, ik kon ze achteroverleunen en zo genieten van de resultaten. Dus ik dacht, ja, dat werkt dus echt. En een, en, een, en een ander heel belangrijk ding, en ik denk dat dat daar echt bij hoort, wat ik ook echt geleerd heb, is volledig de mist durven ingaan. Ja, volledig de mist durven ingaan. Ik heb, ik heb een webinar gegeven onlangs, en dat was echt dat was zo'n slecht webinar. Dat was in het eerste echt, maar zo, echt, echt zo'n slecht webinar en dan zo vijf meter door. Dat was mijn webinar. Maar wel twee klanten, twee klanten voor mijn vier maanden programma. Dus dat was 6.000 euro. Ja. En dat zou ik nooit geleerd hebben op mezelf. En ik merk dat dat een heel erge bevrijding geeft. Dat je gewoon dingen durft doen en de mis durft ingaan. En dat die schaamte, af en toe is die er nog, maar elke keer zetten weer stappen en gaan we weer verder. En daar ben ik heel dankbaar voor. Dank je wel. Dankjewel. Zeg nog even wat je doet, maar je vergeet het te zeggen. Ja. Ik help hoogbegaafde volwassenen om een job te vinden die hen echt op het lijf geschreven is, in een omgeving die bij hen past en ook om los te komen van de falangst, uitsteldrag en het perfectionisme die hen daar dikwijls bij verhindert. Mooi. Dank je wel. Nou.